Welkom allemaal, in deze video zal ik jullie laten zien hoe je de lengte van een zijde kunt berekenen met behulp van de cosinus. We nemen een driehoek, een rechthoekige driehoek, driehoek ABC, met hoek B een rechte hoek, hoek A is 30 graden, de lengte van AC is 10 en de lengte van AB willen we gaan berekenen. Om de lengte van AB te berekenen gaan we gebruik maken van een goniometrische verhouding. Namelijk de verhouding de cosinus. De afkorting voor cosinus is cos. Deze goniometrische verhouding die zegt dat de cosinus van een hoek gelijk is aan de aanliggende rechthoekzijde gedeeld door de schuine zijde. Als ik nu kijk naar de figuur en ik kijk naar de hoek, de hoek die bekend is, hoek A. Dus ik ga rekenen met de cosinus van hoek A. Vanuit hoek A is de aanliggende rechthoekzijde, is AB. Is dus immers een rechthoekzijde die aan hoek A ligt. De schuine zijde, de zijde die tegenover de rechte hoek ligt, oftewel AC. Dus ik krijg de cosinus van hoek A is AB gedeeld door AC. Laten we eens de gegevens invullen die we tot nu toe hebben. Hoek A heeft een grootte van 30 graden. De lengte van AB is onbekend en de lengte van AC is 10. Nu wil ik de lengte van AB ik gebruik weer het ezelsbruggetje 2 is 6 gedeeld door 3. AB staat op de plaats van de 6 en 6 is 3 maal 2 dus ik krijg AB is 10 maal de cosinus van 30 graden. Ik pak de rekenmachine erbij en ik zie dat 10 maal cosinus 30 graden afgerond 8,7 is. Mocht jij nu een ander antwoord hebben, dat kan, controleer dan even je invoer. Wanneer je invoer correct is... Controleer dan even of de instelling van je rekenmachine correct is. Uh, wat bedoel ik met instelling van de rekenmachine? Nou, wanneer je een TI of een Casio hebt, dan moet bij de TI boven in beeld staan DEG. Wanneer hier geen DEG staat, druk dan even op het knopje Mode. Ga met de pijltjes naar DEG en druk vervolgens op Enter. DEG zal nu boven in beeld verschijnen en de instelling is correct. Wanneer je de Casio hebt, kijk dan even of er een D'tje staat. Staat er geen D, druk dan twee keer op mode, vervolgens op het knopje 1 en de D zal verschijnen. Deze instellingen zijn heel belangrijk. Heb je deze verkeerd staan, zullen alle antwoorden verkeerd zijn. Laten we nog eens naar een voorbeeld gaan. Ik heb een driehoek, een rechthoekige driehoek, driehoek PQR met hoek R de rechte hoek. Hoek Q is 57 graden en QR heeft een lengte van 22 en nu wil ik de lengte van pq berekenen. Ik ga weer gebruik maken van een goniometrische verhouding, de cosinus, en daarvoor ga ik eerst een aantal gegevens verzamelen. Ik ga werken met hoek q, deze is 57 graden. De aanliggende rechthoekzijde, qr, heeft een lengte van 22, en de schuine zijde, pq, is de zijde die we willen berekenen. Nu weet ik dat de cosinus van hoek q gelijk is aan de aanliggende rechthoekzijde, gedeeld door... De schuine zijde. Oftewel de cosinus van 57 graden is gelijk aan QR, welke 22 is, gedeeld door PQ. Ik pak weer het ezelsbruggetje. 2 is 6 gedeeld door 3. PQ staat op de plaats van de 3. Oftewel 3 is 6 gedeeld door 2. Wat betekent dat PQ gelijk is aan 22 gedeeld door de cosinus van 57 graden. Ik pak weer mijn rekenmachine erbij en ik zie